De familie Romein top 10 tips Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe top 10 tips van de familie-romein.nl En dit keer 10 tips voor ouders met kinderen tijdens corona De huidige tijd waarin corona een grote rol speelt zorgt voor veel onrust bij zowel kinderen als ouders Het heeft voor iedereen gevolgen op de thuissituatie Het is niet makkelijk wanneer ouders thuis moeten werken We minder vaak de deur uit kunnen en kinderen minder naar school gaan alles is tijdelijk veranderd. Spel en dramatherapeuten in Nederland willen jullie, de ouders, graag een aantal tips en adviezen meegeven voor het ondersteunen van de kinderen in deze bijzondere tijd. Vanuit het vakgebied van deze mensen willen hun een aantal tips meegeven waar u mogelijk iets aan heeft. Deze video is dus ook echt voor de ouders van de kinderen. Nummer 10. Zelfoplossend vermogen. Het is voor kinderen heel belangrijk dit te ontwikkelen en het zelfoplossend vermogen leren ze thuis en op school. De gehele dag doen kinderproblemen zich voor. Denk aan, ik heb dorst, ik ben mijn schoenen kwijt. Spring niet meteen omhoog, maar vraag, wat kun jij daaraan doen dan? Laat ze nadenken en handelen en waar dat dan nog niet lukt ga je ze helpen. Op nummer 9, zorg goed voor elkaar. Voor de ouders en dierbaren met een verminderd immuunsysteem, maak er het beste van en probeer ook te genieten van de basis en dat is elkaar. Leg de lat niet te hoog voor jezelf en zorg voor jezelf. Als je goed voor jezelf zorgt kun je pas goed voor anderen zorgen. Op nummer 8 pubers Pubers willen juist niet bij hun ouders zijn. Ze houden echt wel van jullie maar niet zo van wat jullie zeggen. snap je? Ze horen bij vrienden te zijn en in andere sociale kringen. Dat wordt hen onthouden en daar heb ik begrip voor. Zeg ze ook dat je dat begrijpt. En zeg ook dat er gelukkig digitale wegen zijn voor contacten met vriendschappen. Leg uit dat ze gerust even kunnen kletsen met een vriend of vriendin door even samen in de natuur te wandelen. Leg ze ook uit wat even niet kan en waarom niet. Laat ze niet met grote groepen rondhangen en zorg dat het wifi werkt. Zorg voor een dagprogramma en laat ze een planning maken en spreek af als de wekker gaat dat ze dan ook echt eruit komen. Geef pubers inspraak in activiteiten en probeer waar haalbaar ook hem wat gehoor te geven aan hun wensen. Nummer 7. Doe eens gek, doe eens wat anders. Stap eens uit je comfortzone en doe eens gek. Doe wat je normaal niet zou doen en laat deze gekke en onzekere tijd ook blijvende herinneringen maken met elkaar zijn. Dans een keer op de tafel of organiseer een kinderbootcamp waarbij het doel is zo vies mogelijk te worden. Tevens staat Google vol met gekke spellen. Belangrijk dat we soms ook gewoon even lachen met elkaar. Wat je kan doen is een picnic in plaats van een lunch. Hier een aantal kleine tips die je zou kunnen doen. Een picnic in plaats van een lunch. Een sportactiviteit ondernemen uh, Huishoudelijke taken samen doen ja, En er zijn zoveel dingen te bedenken die je gezamenlijk zou kunnen doen Dan gaan we naar de nummer 6 Spelactiviteiten Voor de grotere kids en pubers af en toe virtueel relaxen achter een spelcomputer is helemaal niet erg Zorg dat jij als ouder bepaalt wanneer die je aangaat en je kind toestemming moet vragen Bij die toestemming geef je ook meteen aan hoe lang hij of zij mag gamen en hou jezelf daaraan voor de allerkleinste onder ons, denk aan tekenen, knutselen, dansen en zingen, knuffelen, stoeien, stoepkrijten en spelen met water en zand. Er zijn eigenlijk genoeg kosteloze materialen te vinden. Hey ja, kleine kinderen maken een bende van je huis. Laat het, want voor je het weet zijn ze groot en leren ze opruimen. Voor de basisschoolkids kun je Google openen voor leerzame spelactiviteiten. Klokhuis heeft leuke ideeën over een escape room maken in je huis. Ga naar buiten met mooi weer en zoek de natuur op. En sportactiviteiten zijn leuk en zorgen daarna voor rust. Sporten is ook fijn voor jezelf als ouder, dus maak die combinatie. Bakactiviteiten in de keuken zijn ook leuk voor deze leeftijd. Dan gaan we naar nummer 5. Ga het gesprek met je kinderen aan. Kinderen zijn slim en krijgen heel veel mee over corona. Veel kinderen hebben angsten en deze situatie helpt daar niet bij. Leg kinderen uit dat wij als ouders en hun als kinderen niet kunnen overlijden aan dit virus. Stel ze gerust. Blijf soms even in het moment en zet tv en radio uit. Kinderen horen het anders de hele dag en dit zorgt voor angsten. Emoties mogen er zeker zijn, zeker in tijden als deze. Probeer ze niet weg te halen of direct in oplossingen te schieten. Sta eerst stil bij hoe het voelt en dat dit vervelend is en mag. Daarna vraag je wat het kind nodig heeft. Kinderen kunnen dit heel goed zelf aangeven. Soms is samen verdrietig zijn voldoende, soms een knuffel en soms even uithuilen. En soms is verdriet wat langer aanwezig. Dat is ook oké. Okay. Nummer 4. Hanteer vaste bedtijden door de week. Leg je kroost op tijd in bed. Het is niet alleen jouw rustmoment, kinderen verwerken en herstellen als ze slapen. Doe je dat niet, betaal je zelf de volgende dag de prijs. Kinderen worden er nukkig van. Leg je kinderen uit dat het geen vakantie is, maar thuisonderwijs. Slimme kinderen gaan onderhandelen, maar geef aan dat de overheid aangeeft dat het zo moet. Einde discussie. Probeer ook weekendritme te hanteren, want dan mag het relaxter als door de week. Uitslapen bij wat oudere kids, alles op gemak, een tandje relaxed, fijn, dag. je kent het wel, een filmdag. Kan allemaal, maar bij mooi weer zoek je natuurlijk de natuur op. Op nummer 3, stem af met je kinderen. Geef je kinderen duidelijkheid wanneer je beschikbaar bent. Ga niet half in je eigen werk en half bij je kind betrokken willen zijn. Dat lukt niet. Geef ze oprechte aandacht, afwisselend met geen aandacht, in plaats van halve aandacht. Creëer momenten waarin je echt de volledige aandacht hebt voor elkaar. Juist door deze te creëren raken kinderen verzadigd in aandacht en kunnen vervolgens langer weer zelfstandig iets doen. Nummer 2. Stem met je partner af. Probeer dit in de avond voor de volgende dag te doen. Wat moet ieder doen aan werk en hoe ga je daarin elkaar afwisselen? Werken en lesgeven tegelijk aan je kinderen is een te grote uitdaging. Zorg dat de ouder die werkt ook uit beeld is en voor kinderen duidelijk is op welke ouders ze een beroep kunnen doen. Ben je een alleenstaande ouder? Kijk eerst waar je een beroep kan doen op iemand binnen je netwerk. Ook jij moet ergens een moment hebben voor jezelf of werk uitgevoerd krijgen. Kan dat niet? Geef je kind vooral uitleg op welke momenten deze wel of niet een beroep op je kan doen. Ben helder in samen tijd en alleen tijd. Ben je een ouder die moet werken in ziekenhuizen en andere cruciale beroepen? Veel sterkte in deze periode en zorg goed voor jezelf. Maak je verdrietige dingen mee? Zoek dan steun door vrienden en naasten te bellen. Zorg dat je niet alles deelt met je kind. En dan nummer 1, de laatste maar de allerbeste tip. Ritme. Kinderen zijn gewend aan een doordeweekse structuur. Het loslaten creëert onrust. Bedenk samen een ritme. Kinderen die ouder zijn als 3 jaar kunnen je daarbij betrekken. Visueel maken is helpend en kan vrij eenvoudig. Denk dan eens aan opstaan, aankleden, ontbijten, schoolwerk of een spel knutsen of beweegactiviteit. Fruit eten en bij lekker weer buiten kletsen, lekker in de tuin of op het balkon samen lezen of ander schoolwerk. Gezamenlijk lunchen, laat de kinderen even los zelf spelen, lekker naar buiten gaan en dan wel vertellen over de gepaste afstand en richtlijnen van het RIVM. Na het eten hebben kinderen vooral veel energie en zorg dat ze dan die even kunnen kwijtraken. Moeten de kinderen nu wat energie kwijt? Plan dan nog een activiteit in. Dat kan zijn schoolwerk, een spel, een wandeling, een hut bouwen in het bos, een hut bouwen in huis. Naar de speeltuin toe zonder veel anderen en hopelijk wil de zon een beetje schijnen. Kids kunnen je helpen met koken en even voor een schermpje zitten is ook prima. Want ouders hebben ook even rust nodig. En daarmee sluit ik deze top 10 voor volwassenen af met 10 tips voor ouders met kinderen tijdens corona. Dank jullie wel voor het kijken. Tabé! De familie Romein top 10 tips